Goedemiddag met Jokie Meek, familie. Leuk dat jullie hier, hier bij zijn. Ik weet toch kort van tevoren aangekondigd. Um, ik weet niet of we op dit moment uh, te horen en te zien ben. Dus graag uh, even een check. Geef even opmerking 1 in de chat als je mij goed kan uh, horen. Ik denk dat je mij ook wel kan zien, dan vraag een twee, dus als je een één en een twee plaatst, dan weet ik dat jullie me goed kunnen horen en zien. Uh, misschien ben je dit wel uh, aan het uh, lunchen of uh, brood aan het uh, smeren of uh, wat dan ook, maar anders kun je aan het later moment weer uh, terugzien op deze uh, pagina. Wat is het geval? Um, er zijn heel veel uh, boeren, en boerinnen die hun bedrijf uh, openstellen. Nou is het mijn missie om uh, duizenden mensen een boerderij te laten beleven, omdat heel veel mensen niet meer weten uh, wat er op hun boerderij uh, gebeurt of waar het eten vandaan komt. En een van die manieren voor uh, boeren en boerinnen is om een uh, vergaderlocatie te hebben of een evenemententerrein of evenementenlocatie voor bedrijfsuitjes, teamuitjes, uh, excursies en dergelijke. En als je dat dus hebt, of iemand kent die een vergaderlocatie of evenementenlocatie heeft, dan zou ik uit willen nodig om uh, donderdag 30 januari, dat is over twee weken, mee te gaan naar uh, Ahoy in uh, Rotterdam. Daar uh, is namelijk uh, de Beurs Event Summit, en eh, dat is eigenlijk de grootste jaarlijkse beurs voor eh, evenementorganiseerders, eh, locaties, eh, audiovisueel. Dus eh, wil je weten hoe andere locaties daar eh, zich presenteren. Of event eventmakers ontmoeten, die eh, ook op jouw kunnen komen voor een evenement. Of een workshop organiseren, of een coach die een sessie heeft. Uh, je kunt er ook allerlei ideeën op om uh, activiteiten te organiseren of entertainment uh, te, in te huren. Qua uh, geluid, uh, DJ, uh, uh, entertainers, acteurs, wat dan ook. Je kan je ook uh, uitkijken naar, uh, op die plek. Uh, het is groot opgezet. Uh, het is wel een heel bijzonder uh, beurs dat daarbij alle standhouders, maar. Uh, Drie vierkante meter plek hebben, die krijgen een tafel, een uh, banner achter zich en uh, daarmee kunnen ze zich presenteren. dus Je ziet dat iemand een hele grote stand uh, heeft om uh, op te vallen. Ieder kan het op dezelfde manier uh, presenteren. Het is dus, uh, één dag van half elf tot uh, vijf uur is de beurs open. Daarna is er een... Uh, in de netwerk maar je kan natuurlijk uh, zelf bepalen wanneer je weer naar huis gaat. Nou, misschien vind je het uh, niet zo leuk om nog alleen naar een beurs uh, toe te gaan of uh, om, uh, mensen af te stappen die je niet kent. Daarom uh, organiseer ik deze inspiratie en in netwerk tour tijdens de event summit. Uh, je kunt je via de fake, uh, um, event zeg maar, ook aanmelden, de link zie je hieronder. Of hier ook even Ehm <laughs> um, Dan neem uh, ik mee. Ik geef vanaf ook even een, uh, een checklist en doe lijstje Wat handig is om, uh, om mee te nemen even ter voorbereiding van die beursbezoek. om zoveel mogelijk uh, uit te halen. En dan zoek dan ook inderdaad minimaal één of één steenthouder uh, met wie in contact moet komen. Dan uh, stappen we daar samen op af. Uh, een groep van uh, maximaal tien personen lijkt mij anders. Uh, kunnen we elkaar uh, niet meer uh, verstaan of uh, bij elkaar blijven. Ik stel me voor om een uur, zeg uh, van 11 tot 12, gezamenlijk uh, rond te lopen. En uh, vervolgens uh, kunnen we even netwerken, even wat gaan drinken en uh, gegevens uitwisselen. Of dat bijvoorbeeld, uh, ja, elkaar later nog meer gaan we weer te bespreken. Wat ieder zijn, uh, ervaringen zijn, tips met elkaar uh, te delen. En verder ben ik nu ook vrij om uh, rond te lopen op die beurs. Wat daar allemaal uh, te zien is. Ik ben naar Ede geweest. Ik, uh, ja, ik kom er al jaren eigenlijk. <laughs> en ik ken er dus ook diverse mensen. En ik zal je even een, uh, een, een blik werpen op die beurs. Even kijken. 1,26 volgens mij, eventjes als voorbeeld. Mm -hmm. Ja, hier was met ZEP.NL, dat is een club van zelfstandige eventprofessionals in Nederland, met de regio's Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Dus als je wilt, kan je daar ook bij aansluiten. De eerste twee, mijn info's zijn gratis. Nou, ik ga deze laten zien. Als je even deur kwijt van de beurk, het hotel, hotels, ik zeg, ik uh, presenteer de vergaderlocatie, uh, mijn activiteiten. Uh, uh, de locaties staan ook vaak uh, bij elkaar uh, in de straat. Zeg maar, je hebt een, een Utrechtstraat, een Brabantstraat. Uh, en uh, daar vind je dus locaties die uh, bij jou in de buurt zitten. En wie weet kan je daar ook mee uh, samenwerken en uh, ideeën mee uitwisselen. Dus ik neem het daar mee op die donderdag, de 30 januari. De uh, beursafdeling kost uh, niets als je al voor even aanmeldt. Dat kan ik voor je regelen. En ik vraag alleen een kleine vergoeding voor uh, het organiseren hiervan. En dat uh, je het je voorstellen aan uh, diverse mensen die voor jou interessant zijn. Uh, dat is een kleine bijdrage van uh, 10 euro, met BTW. En dan uh, hoop ik jou te ontmoeten. Als je vragen hebt, stel ze hieronder of uh, stuur even een uh, tje En je mag ook uh, iemand uh, meenemen, of we samen afspreken. En, uh, en dan maak ik het weer, uh, weer completer. Nou, ik. Uh, jullie graag? En uh, wie weet dan tot een volgende keer. Ik zal even kijken. Ah, ik zie dat uh, Monique kijkt. Monique. Monique, <laughs> Monique heeft Hooiberghutten. Uh, dus zij organiseert eigenlijk uh, slaap evenementen. <laughs> uh, dus deze is dan waarschijnlijk niet zo interessant uh, voor jou, maar wel voor degenen die dus een uh, vergaderlocatie hebben of een evenementlocatie. Waar uh, excursies gehouden kunnen worden, uh, workshops, vergaderingen, bijeenkomsten, evenementen. Dus laat even uh, hieronder ook weten als je een vergaderlocatie hebt. Wat je naam is in de website uh, hieronder. Dan uh, zien we het ook weer uh, van elkaar. Oké, okay, als we klaar zijn, let me know. En als je mee wil, ook uiteraard. <laughs> Ik wens jullie het beste voor 2020 en heel veel inspiratie en netwerkmogelijkheden toe. Groetjes! Oh, ik zal nog even wachten, want als ik. gedurende 20 seconden voordat jullie het hoorden. Dus misschien nog een, uh, een vraag gesteld uh, is of aan het tikken uh, is. En anders kan het ook achteraf dat ik daarop uh, reageer. Dus. Oké. Okay. Ik wens jullie alvast nog een fijne dag en een heel goed weekend toe. Tot ziens!